Zo, nu even een tussendoortje. Waarom een tussendoortje? Nou ja, gewoon dat ik het even niet verder wil gaan met balans en even wat kwijt wil. Dat ik nu even ga werken aan mijn, bijvoorbeeld mijn ondertiteling. En eigenlijk gewoon even een snackje tussendoor gaan nemen. Even wat rust. Heb ik in ieder geval weer twee filmpjes gemaakt vandaag. Nou ja, die andere was gisteren, maar ik kreeg hem niet voor 12 uur. Dus, Maar ja, maar ja. ik hoop zo nog uh, in ieder geval het een filmpje even opgehoord te hebben hier, met mijn ondertiteling. En als het dat lukt, dan hoor je jullie het in de volgende filmpje. Tot straks!